Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Dit is wel de weekvlog waarin we helaas afscheid moesten nemen van Boris. Dus die zaterdag hebben we helemaal niks gefilmd. Zondag een klein stukje op het strand. Maar hij is een beetje anders dan anders. Tessa heeft zich heel erg groot gehouden. Dus ik denk niet dat ze niet verdrietig is. Ze is ontzettend verdrietig. Maar ze wil dat gewoon niet op video laten blijken. En dan doet ze een maskertje op. En dan is het net alsof ze een vrolijk gezellige meid is. Dat is haar afweermechanisme tegen verdriet. Uh, jij hebt misschien een andere. Maar het is dus niet zo dat ze niet verdrietig is. Want ze heeft de hele week, elke avond, zelf weer slaap moeten huilen. Dus dat was heel vreselijk. Maar uh, ja, de stukjes die jullie wel zien, gaan niet over Boris. Want daar komt er een apart video over. Het is vandaag zondag en wij gaan Blondie en Corona logeren. Hij is toch al beweging gehad vandaag. En oh, draf. Oh, braaf. Knappe meisjes. Blondie. En oh, draf. Gewoon naar Blondie. Oh, braaf. Ik ga stuk. O, ik ben nog thuis We hebben ze gelongeerd en nu gaan we naar huis toe. Het is vandaag woensdag. Ik ga vandaag samen met Blondie in de les. Um, ik was vorige week op Vrona gegaan zonder beugels. En uh, toen ik er afvallen, afgestaan, afge, afgegooid is <laughs> in die richting. Um, Sam, want we, ik heb van Sammy les. En uh, ze zei zo, ben je ooit van een paard afgevallen? En, ik, en ik, ja, ik kon niks echt zeggen, dus ik ging een soort van binnenmond praten. Toen ik trok trokken ze mijn benen over taal en stond ik ernaast. <laughs> Dat was wel heel erg grappig. Niet dat ik het erg vond. Dus ik heb taart meegenomen. Tadaa. En die ga ik uitdelen vandaag. Wat ga jij vandaag met Vroda doen? Nou, het weer ziet er goed uit, dus ik ga denk ik buiten even met haar. Nou, niet buiten, maar in de buitenpak met haar. Even tussen ja, de rest Go! Bij C naar rechts, M, Tess, gebroken lijn, Lieke van de hand veranderen. Bij A de linkerhand geven, bij F de buitenste gebroken lijn, de binnenste van de hand veranderen. 3 met 3 bogen Niet bij aanrijden meter bij de B en bij de E. <laughs> Sluit zo meteen achteraan aan. Wacht even, Sarah. Volte de 10 meter bij de B en bij de E. Ja, kijk maar of je er weer bij kan komen, Sarah. Oké, okay, daarna gaan jullie weer rechtuit. Bij F en H van hand veranderen. Bij C afwenden. Bij C afwenden. Dan gaat Tess zo meteen naar rechts, Shelly naar links en zo door. Dus Tess naar rechts, Shelly naar links en zo. Uh... Oké, okay, gelijk van de hand veranderen. En dan bij H en M terug naar X. Dus je gaat wenden naar de X, Tess is in de les met Lonnie. En wij gaan ook even rijden na de les het Vroontje poetsen ga ik erop zadelen Gaat lekker rijden. Nou, gisteren gisteren gister, vorige week is Tess van Verona afgeduwd door Sam. En nu moest ze tracteren. En nu heeft iedereen de staart en staan ze. Vind je het lekker? Ja. Wat was het? Appelkruimel. Ja. Je hebt appelkruim. Maar er was er nog één, die andere. Wie heeft welke is dat? in Ja, pudding, Is dat lekker? Speculaas pudding, kruim heel lekker. Laat zien, dus. Van dichtbij. Oh ja, laat eens proeven dan. Nee. Hè? Nee, ik wil gaan proeven. Geen je. Huh? Oké, okay, nou wil ik niet meer. Nee, ik wil niet meer. Nee, helemaal. Ik maak gewoon een pudding met speklaaskruiden. Dus, nou ja, de kindjes hebben al mijn taart gehad. Dus die zijn weer tevreden, denk ik. Wat was de les? Leerzaam. Leerzaam, wat heb je geleerd? we zelf. Zo, Ron en ik hebben lekker gegolpeerd net in een hele leeg bak. En die is nog steeds leeg. Dus dat is wel even heel erg lekker. Even uitstappen. Ja, vrouwtje. En ik hoop dat Tess zo klaar is. klaar is met. Andy en met Chino. En dan kunnen we lekker naar huis. Ja, lekker hè. Even lekker. Ja. Zo. Ik ben hier samen met Chino. En Chino en ik zijn vandaag een beetje. Beetje. Beetje, beetje, beetje in de kusjesstrein. Niet het helemaal horrible. We zijn elkaar lekker kussens aan het geven. En een beetje aan het bollen met elkaar, maar weet je dat dat is ook leuk? Ik kom hier, kom! Um, hij staat even los. Dan ga ik zo de hapjes doen en dan zie ik jullie morgen weer. Ik heb ook lekker een jas aan, een beetje. Uh, 10 dat je 25 kilo hebt, maar Ik moet zeggen, het valt wel mee, want je ziet heel duidelijk dat hij echt te groot is ook. Mama, die is zo warm. Maar kijk, het allerleukste. Nou, dat is toch helemaal gezellig. We kunnen hem ook andersom doen. Dat is misschien nog wel leuker. Nee, mag niet. Kijk, zo is eigenlijk leuker. Ja, eigenlijk staat wel leuker ook. Ja, staat ook leuker bij een grijze vriek. broek. Bij een grijze wat? Broek. Krijs. Nou, wat wil jij het noemen dan? Blauw, toch? Is het nou blauw? Ja, het is toch blauw? Grijs-blauw oh, dan. Okay. Of je hebt hem gewoon zo vies gemaakt. Ja, dat, dit is natuurlijk uh... allemaal gewoon stof. Oh. Kijk, want hier is die blauwer als hier. <laughs> ja, soms hoe je rijbroek wassen, dan. Ik ja, van de maand. Het. Ja, ik moet zeggen, zo met die balkenshow, dat helpt ook. Nee, ja, net helpt niet. Dus Goed, maar. zo. Blijf mooi terug, hè, Tess? En probeer te voelen dat je aan twee teugels. Dat is kneedzandhout, hè? En dan... hou oh, dan van je kuiten aangesloten aan je paard. Dat alles waar je, je teugels sturen, dat je kuiten dat ondersteunen. Goed, zo. Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Hartstikke goed. Goed. Oh. Heel goed. Ja, super. Die kuiten blijven er aan. Mooi los in je rug en in je buik zijn. Dat je de beweging mooi kunt volgen. Kijk waar je naartoe. Kijk waar je naartoe, ja. Heel goed gedaan. En echt, echt. En weer als het ook niet gebeurd is. Goed. Nou, dat is alweer uh, een vooruitgang nummer 1. hè. Zo. En weer gewoon hetzelfde aanrijden. Mooi recht. Mooi recht. Heel zo, ja. Heel goed. Rustig de tijd nemen om weer netjes aan te galopperen. En dan Ja, goed. Zo. Dus niet te veel die neus de bocht om, maar die hals de bocht om duwen. Zo, ja. Heel goed. Gaat ze te hard? Niet strak zitten en tegenhouden, maar los zitten. En in weer. Heel mooi gereed. Nee. Super. In duwt, hè? Ja. Blijf op die beugels steunen. Ja, dat was het beste. Goed zo. En Blondie dacht ook ineens... Hè? Waar is Tessa de kont nou? Voel je dat dat je hier dacht, hè? Ja. Goed zo, heel goed. Hou hem Hartstikke goed hè? Ja? Oh, oh. Wel je binnenkuiten erbij, binnenkuiten erbij. Zo, ja. Twee teugels, twee teugels. Ja, goed hoor. Zelfs met een beetje meer benen bij mag komen. Ja. Goed zo, even lekker stappen weer zo. 1, 2, 3, 4, 5. Super! Oh, oh. Ik zou lekker uiteraard, Tess. Goed zo. Ik heb net les, springlessen met Blondie gehad, dat ging echt heel erg goed. We springen nu niet meer als een kikker, dus we zijn nu uh, niet de Rik de kikker meer van buiten wel nu gaat Blondie samen met Vroontje in de molen en dan opruimen. Ja. opruimen. Nou bedankt voor het kijken naar deze video. Uh, binnenkort zoals gezegd apart een video over Boris. Uh, we laten het in de weekvlog niet echt terugkomen omdat dan aan alle kanten natuurlijk de tranen erin schieten. En dat is op zich natuurlijk niet heel erg. maar. Uh, Tess vindt dat gewoon niet fijn, dus die, die doet dat niet. Die gaat wel een aparte video opnemen met uh, het hele verhaal van Boris. En die krijgen jullie binnenkort te zien. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Doeg!